Oh ja, ik ben ontslagen. Oh, baby. Oh, oh, baby. Oh, oh, baby. Hi jongens en welkom bij een nieuwe video. Zoals je kan zien is er het een en ander al veranderd. Ik heb een bed, ik heb een keuken, ik heb een huiskamer. Maar het is nog altijd heel leeg, terwijl ik wel genoeg geld heb. Dit komt omdat ik heb besloten om dit zo te laten totdat ik klaar ben met va vampirisme. Om het zo te zeggen, want ik ben bijna helemaal klaar en dan uh, ga ik huis naar een normale stad. Ik uh, ben gepromoveerd een paar keer. Ik ben nu, oh, oh ja, ik ben ontslagen. <laughs> ik was een paar keer gepromoveerd tot aan een quest die ze hadden. Oké, okay, we zijn er. Maar ik was iets van kok of mixoloog, ik weet het niet eens. Gaat iedereen een beetje gek maken. In principe kan ik haar nu al vriendelijk aanbieden om te transformeren. Jee, ik ben hier van vijf. Ik heb ook altijd twee transformeren. Hij heeft eigen arm. Ja. Zegt er heel raar uit. Je binnen en je back. Lekker, lekker hè? Vriendelijk aanbieden om te transformeren. Wil je dat? Dan transformeer ik ze denk ik wel terug daarna. Dat is nog steeds haar vampirische zij. Hey! Dit is bijna toch ook ja. Kijk die dansmoes. Hier. Nee, dat is raar. Ze is nog steeds geen papier. Hey, Nee, ze zijn een papier geworden. Hè? Ook net net. Of ik kan met me na, Ja, dat is makkelijker. Wauw, nou, dat ik er niet eerder van had gedacht. Hoe kun je uit die club? Tenminste, een tweede club opzetten. Um, vampire. Nages. lachten. Oké. Okay. Als ik dus een dinges begin, dan kan ik het allemaal volgen. Dan weet ik het makkelijker. Dus dat is weer slim van mezelf. Um, wat gaan wij nu in de tussentijd doen? Ik heb mijn mond vol, sorry. Um, Zoals ik al zei, ik krijg gewoon die dingen. Hoi, en je bent behoorlijk indruk gemaakt in het carrière. Social media op je lijf geschreven is. Dus je hebt nu zoveel. Je hebt niet zoveel. Volgens Nee, ik heb geen social media account. Maar we laten je beginnen als real journalist, rang 3. En de likes zullen binnenstaan, maar wat dacht je ervan? Altijd beter. Dan. Uh, Jammer. Hé, hey, ze is getransformeerd. Is ze getransformeerd? Ja. Yeah? Jee, ze is getransformeerd. Dus dat is twee. Nog één te gaan. Hé, hey, daar is ze weer een. Getransformeerd. Ja. Yeah. Bezoek het kunstkwartier en maak kennis met een sim die je nog niet kent. Dat nee. doe ik toch al? Ik sta toch in het Simskwartier? Kunstkwartier. Kijk, nee, zo kun je mensen ook leren kennen. Ah. Hoi Ellen, ik ben het, Sergio. Wil je op een afspraak met me gaan? Nee, dank je, Sergio. Wat is het lievelingsgeit van een vampier? Nectar? Tarnas? Ik ben er eindelijk. Ik kwam er namelijk achter, op een gegeven moment, dat het pas goed werkt als je er bent. En dat is een beetje dom, want er staat ook duidelijk hier, opdracht voor thuis. Haar ken ik? Ken ik hem? Blijven staan. Nee, ik ken hem nog niet. Blijven staan. Achterlijke Kip. Tempo. Tempo. Uh, jongens, ik ga bij deze dan maar de afslui uh, aflevering afsluiten. Want, uh, ja, ik heb er geen zin meer in. Dus, vond je het nou een leuke aflevering? Doe nog even het blauwe duimpje omhoog. Oh, wat is het gek. Doe nog even het blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kun je, je abonneren om op te houden van mijn video's En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video. doei! doei.